Ze zei nee. Ze zei, ik heb geen zin. En het was ook duidelijk dat ze niet wilde. Dat zag ik gewoon. Maar het maakte voor hem niet uit. Hij stopte niet. Ik ben Boris. Ik ben de trouwste vriend van Evelien en haar enige getuige. Kon ik het maar iemand vertellen.